Tien jaar geleden gebeurde er wat bijzonders. We kregen onze allereerste FD Gazelle. Een prijs voor razendsnelle groei. En daarmee hoorden we bij een van de snelst groeiende bedrijven uit Nederland. Daar hoort deze foto bij. Want we besloten met het hele bedrijf naar de FD Gazelle uitreiking te gaan. Een running dinner was het verhaal wat in de praktijk bleek dat we te weinig te eten kregen. Waarna we daarna allemaal in vol ornaat in de McDonald's terechtkwamen. Om daar de hoogste McDonald's rekening uit de geschiedenis van het bedrijf te scoren. Er volgden veel meer beeldjes. Negen om precies te zijn. En daar komt nu nummer tien bij. En daar is één reden voor. En dat ben jij als klant. Want de klanten die tien jaar geleden bij ons begonnen, groeiden met ons mee en er kwamen heel veel klanten bij. Dat we dit succes samen hebben bereikt, ben ik onwijs trots op en daar wil ik je voor bedanken. En natuurlijk wil ik al mijn collega's bedanken die deze reis samen met ons hebben gemaakt. Tot volgend jaar, want ik hoop dit nog minstens tien meer jaar te kunnen gaan doen.